Oh, ik hey, denk dat ik anders hier ben. Staan blijven, kom op! Eentje meteen binnen gekomen. zou een onderval zijn gebeurd. Op een hillside. Dus ik denk dat er een redelijke vervaarlijke locatie is. Oh, hey. alle mensen leuk dat je kijken naar deze nieuwe video mijn naam is gta5 LSP varamor en daar ga ik een pad met deze nieuwe motor gemaakt door cisgames, shout out naar hem uh, ja super vet ding uh, ja hij lijkt niet, hij is niet heel anders of ja, voor de iets verkeerd zeg hij is wel anders natuurlijk dan de andere motor maar het is gewoon een bmw motor dus het is niet echt een nieuwe Yahama of zoiets wat ze nu ook gaan gebruiken in ieder geval wat ook wel super tof is is dat je nu een reflecterende skin hebt en dat ga je echt wel zien uh, ja, dus dat val... Kijk eens die, die passade op de achtergrond. Daar zie je het heel erg op. En ik denk als je dan hier zo gaat staan en dan ga je hier zo kijken, dan kijk die motor is opvallen op de achtergrond. Zie je? Het dus is super tof. Deze hebben jullie denk ik wel al gezien of nog niet. Maar daar heb ik wel mee opgenomen. Dus we gaan jullie sowieso zien. Uh, ja, is het niet al geweest dan komt die nog. Dus uh, niet bang. zijn we gaan er nog dienst in voertuigcontrole volgen politie volgen en politie stop zo fel dat wij het niet zien en oranje nou super tof allemaal Shout out nogmaals 6 games en uh, ja wat ook wel leuk is om te laten zien is uh, dan moeten we even wel een beetje inzoomen you, you piece even uh, kijk alle knopjes voor Zwaarlicht en sirenes zitten er ook op. Navigatieschermpjes, statusscherm, alles drop en dran. Super vet. Ja, uh, yeah, let's go. Kijk de eerste melding van de Lisme. Uh, die is redelijk ver weg. In Davis. Ga je het alsjeblieft, 2. Uh, prioriteit 2 melding. Uh, even een beetje gebruik maken van de vrijstelling. Ga een beetje inzoomen. Het is mistig, dus moeten we echt mee opletten. Ja, deze video heb ik gisteren opgenomen. Dus het klinkt heel raar wat ik nu ga zeggen, maar voor jullie is het gisteren geweest. Het was echt last minute allemaal. Jullie hebben gisteren daarom ook mogen stemmen op Instagram. Wat ik ging gebruiken, B-klasse of de nieuwe motor. En het is de nieuwe motor geworden. Dus uh, ja. Voor de mensen die denken van, oh, ik heb het heel niet voorbij zien komen. Ja, op het moment dat ik ging opnemen heb ik de stemmen, heb ik de pol weer verwijderd. Toen was het eindresultaat dus duidelijk de nieuwe motor, 78%. een We komen al snel in de buurt. Uh, links is vrij, rechts is vrij. Uh, jullie hebben natuurlijk de lichte motor een paar dagen terug nog gezien. Een paar dagen misschien alweer. Oeh, schakelen een motortje. Uh, misschien alweer een week geleden of twee weken geleden is het allemaal rap gegaan. Wat in ieder geval met die vrouw die 1 en 2 belde omdat ze uh, een pizza wilde bestellen. Nou, er zat een heel verhaal achter. Die gaan jullie binnenkort vast en zeker nog wel eens zien. Ik weet niet meer welke melding het was, dus hetzelfde geld krijg ik hem dadelijk nog eens. Even kijken. We zijn er. Geen strafbaar feit op dit moment waargenomen. Uh, goed. Zo, dat is wel een strafbaar feit. Hé, hey, kom op jongen. Doe het even normaal. Hé, stop eens. Waarom sla je het voertuig? Het staat maar niet parkeerzone Ja dat betekent niet dat je het mag slaan hè. Van de is een misdaad. Is dat zo? Ja dat is zeker zo. Waarom denkt u dat ik anders hier ben? shit. Hé, staan blijven, kom op! Staan blijven! Zet de volgende voet. Andere verdachte loopt ook nog daar rond staan blijven ik ga hem zo te pakken krijgen krijg, krijg je hem zo niet dan gaan we even effe... collega's daar loopt nog iemand rond goed je ben aangehouden niet allemaal verplicht vandalisme uh, recht op van advocaat je gebruik van wil maken dan mag dat Als er geen gebruik van maken is dat jouw recht ik ga even fouilleren of er nog andere dingen bij je hebt die hij niet bij mag hebben. Uh, als het zo is mag ik dat me nu al vertellen. Hij zwijgt. Laten ja, we gaan eens kijken. Uh, een gestolen ID-kaart komt er ook nog bij. Want dat is blijkbaar niet jouw uh, ID-kaart. Ik zie er twee. Uh, goed, je gaat even met mij meelopen. Naar de overkant. Ja, even kijken of je kameraad daar ook nog staat. Anders heeft hij geluk gehad. Jij begon als eerste te rennen we gaan even een sprintje trekken nou, hij staat nog netjes bij mijn motor te wachten zo te zien ja goed Hij gaat hier blijven staan ja jawel als jij die andere ik weet het oprecht niet meer Het zou zomaar eens kunnen ik wil in ieder geval even naar die kaart ik denk het wel moeten we de beelden van de body van de bodycam straks met eens terugkijken ik, ik zou zeggen van wel hè hij staat hier alleen koffie te drinken en je neemt aan dat het te melis. is je uh, bent in ieder geval aangehouden van de met samen met je kameraad ben niet onze verplicht recht om advocaat daar gebruik van maken uh, ja goed uh, ik ga je nog even fouilleren of je dingen bij hebt die je niet bij mag hebben had ik die, die heb ik ook gepakt die kwam Voor of weet je dat een okay. uh, zakmes. Dat is in principe in Nederland illegaal in Amerika ze blijven nog net legaal. Um, graag een transportje voor beide heren. Multitransport is. Hier is wel wat schade uh, te zien op de bovenkant. Maar daar houdt het ook verder bij op. Um, ja, dat is genoeg parkeer. Uh, er zijn genoeg parkeermogelijkheden. Ik ga het kenteken in ieder geval even scannen. Ga ik de eigenaar in kennis stellen. Uh, vervolgens zal ik ook uh, ik een bekeuring uitschrijven. Hij ja, gaat zonder uh, 2, of de bestuurder heeft een.. Uh, ingevorderd rijbewijs maar daar kan ik hem wel niet op pakken bekeuring staat bij deze in het systeem op naam of op kenteken alleen transportbusje komt niet deze kan op je moet hier zijn ik hou de achterin gedrukt dan zou het moeten komen en en Ja, dat is ook niet slim. spoorbusje kom als het goed is. En kras Was in ieder geval zometeen weer. Oké, okay, daar ben ik weer. Ik zal nog eens even dit voertuig aan de kant zetten. Ik weet niet of ik hem nu nog kan vragen of haar. Ah, die gaat er vandoor. Zet de volging, uh, zwarte SUV. Verwant dat ik op de motor zit, kan ik niks doen. De Zulu vliegt erboven, die wat hier net een melding. Dus die hangt hier boven, dat is wel handig. Nou even. Snel tussendoor uitstappen kom hoppakee goed omdraaien hand op je rug ben bent aangehouden geen stopteken burnout gaan we nog onderzoeken kan ik je artikeltje 5 vergeven die gaan eerst nee naar nee. een transportje deze kant op en uh, voertuig af laten slepen want ik kan niet blijven staan Het transportbusje nu wel snapt. Hij is wel een nadeel van de motor. Uh, je bent natuurlijk. Loopt hij nou weg? Die is nou weggelopen of niet? Die was erg hard. Het ja, transportbusje komt weer niet deze kant op. Kom maar staan blijven hier. A traffic alert on a Del Terro freeway. Kijk eens. Is, ja. Alsjeblieft. Ja, ik, uh, ik zal hem even aannemen. Preo 1 melding. Uh, verkeer moet worden opgehouden. Uh, er is waarschijnlijk. Even kijken. Ja oké. Okay. Slow down het Dus ik moet het verkeer ophouden, afremmen. Uh, in verband met een gevaarlijke situatie op de snelweg. Je kan zijn tot de dingen op de snelweg liggen. Uh, of in een bocht in dit geval. Want ik heb de melding al een beetje ingelezen toen net. In de bocht uh, is een ongeval gebeurd. En als het verkeer daar met 130 aankomt gereden. En dan vol in de remmen moet. Is dat heel gevaarlijk. Uh, waarschijnlijk is het ongeval ook niet op de vluchtstrook gebeurd. Dus uh, vandaar dat uh, wij nu slingerend over de snelweg moeten gaan. Tegen niet dat ik dronken ben. Dat betekent... Dat ik uh, gewoon van links naar rechts het verkeer opgehouden. Tom moeilijk met een motor. We ja, gaan eigenlijk gewoon kijken waar ze gaan rijden. Hè. Deze gaan nu rijden, die staan we stil. Max het tot 10 miles per hour. Maar ik moet ook voor me kijken natuurlijk. Het gaat nog goed. Ja in het echte leven snappen de mensen echt wel tot ze gewoon niet een voorrangsvoertuig moeten gaan inhalen en jij helemaal niet. Ze krijgen en hem kunnen van maar als je het ook doet. Maar goed, het blijft GTA. ze dus nu voor mijn auto zit, nou dat zo dan. Dan knal ik er vol op, maar de man is uit. Maar we zijn er al bijna. Dit is daar zo achter. Ik vraag me eigenlijk wel eens af wat er zou gebeuren als ik nou... Uh, niks toe als ik gewoon vet hard vooruit ga rijden of er dan echt ongelukken gaan gebeuren uh, tot auto's er allemaal op knallen tot je staat mission field ofzo so. en uh, we zijn er ik ga even kijken of ik hier hulp kan bieden Goedendag. Lukt die? Ja. Welk voertuig is voor ongeluk in bruid? Het zal niet te ambi zijn. Ik denk. Uh, oh, dat is gevallen. Ik denk dat het. Een voetganger is hier liep ofzo. Oké. Okay. Ik druk op End. Of ik krijg gewoon weg. Ten einde, dankjewel. Nou, we gaan er even door, niet te lang, want ik heb helaas ook heel veel dingen te doen vandaag, maar ik wilde jullie eigenlijk het niet, of ik wilde het niet maken om geen video morgen uh, online te of ja, vandaag online te zetten, zeg maar. Dus uh, ik dacht, ik neem nog even een stukje op, maar uh, niet te lang. Oh shit, zonde. Ik heb iemand achter mij rijden waarvan ik uh, flink het idee heb dat hij rijdt onder invloed. Ik denk dat ik hem even een mooi plekje ik ga geven om te stoppen. knal ik bijna op een tanker laat ik die even blazen drugs testje afnemen want dat hebben we allemaal goeiedag schoot hey. al ja, even een rijbewijs zien ik doe dat altijd op die manier marcus martelli dankjewel marcus hey, heeft hij iets gedronken ja wil je ook wat nee dank je meneer Is ook drugs gehad nee Um, goed, even denken. U mag even voor mij blazen. En doen we met shift ook. En dan blazen tot ik stop zeg. Blazen, blazen, blazen, blazen. Oké, we gaan nog even een test afnemen. Even speeksel hier. Uh, ik weet niet hoe dat werkt. Nog weer op een stokje. Goed. Oké, okay. mag voor mij uitstappen. Ik heeft namelijk te veel gedronken. Ik denk dat ik bij deze ben aangehouden. Verrijder een Even rapid eye movement. Uh, ik ben niet de ambtsverpleegkundige, maar advocaat wil er gebruik van maken. Uh, Kun je nu vooral overkrijgen in toegewezen van het Openbaar Ministerie. Ik ga het transportje deze kant op en de auto met nog draaiende motor zal ik even hier parkeren. sleutels geven, aan jou een rap verhoord. En sleutels geven aan een collega. Ik ga even fouilleren snel. Hallo? Ik zeg dat je niks bij hebt. En een crash, ja dat was niet zo slim. Blijf nu ieder geval altijd fouilleren. Goed. Uh, Brio eentje meteen binnengekomen. Er zou een ongeval zijn gebeurd. Op een hillside, dus ik denk dat het een redelijk gevaarlijke locatie is. ik was hartstikke dood geweest nu. Maar GTA-motoren ja, kunnen alles aan. Ik ga de sirene aanzetten. Uh, het is natuurlijk een prio 1 en dan kom ik weer. Geen voertuig met alleen blauw. Maar het is ook mistig. En mensen zien mij slechter, maar horen mij meestal dan wel. goed. Zeker in de nacht. En een motor heeft in principe ook een versneller, maar dat vind ik zo lelijk. Hoor je? Hij heeft hem gewoon. Maar ik gebruik hem nooit. Ik hem nu even... Ja, het kan dus wel. Ik heb er filmpjes van gezien. Ik dacht ook dat het niet zo was, maar... Ja, het was wel zo. ja lekker man. Even de toeter en bellen eraf. Ja, in ieder geval even het geluid eraf. Want ja, hier slapen natuurlijk mensen, dus midden in de nacht. Want weer een ambi-alter plaatsen. We gaan we eerst praten. Hallo! Hallo meneer, kun je mij... een run geven? Hallo agent, toen ik uit de plaats kwam... vertellen... Oké. Okay. Vervolgens uh, we staan met de vijf en de vijf en de vijf en de vijf en de vijf de vijf de de de de en de de de de ergens anders. Oh hier ligt er ligt één. Dankjewel. Dankjewel, agent. Of... Uh, per Even kort. Zei, iemand heeft iemand aangereden, De eentje vloog naar beneden. Gelukkig niet helemaal omlaag. Die ligt hier. Ik ga eerst met slachtoffer praten, dat is deze meneer in het groen. En dan ga ik praten met verdachte. Hallo, hoe gaat het? Ja, niet zo goed, Je ligt hier op de grond en dan help je niet. Uh, niet heel slecht, agent. Uh, het had slechter kunnen aflopen, maar gelukkig uh, de Ambo, de ambulance, was hier uh, in een paar minuutjes. Oké okay, meneer, kunnen we me nou precies uh, vertellen? Kunnen we nog iets vertellen wat de ambulance me niet heeft verteld? Nee, agent, uh, de informatie die ik hem heb gegeven is uh, alles wat ik eigenlijk heb. Oké, okay, dankjewel meneer. Uh, is de verdachte in dit geval dan even disrespectvol naar je geweest? In, uh, in... gewoon? Nee, agent, uh, hij was eigenlijk heel erg sorry uh, over de hele situatie. En hij is heel aardig tegen mij en tegen de ambulance geweest. Oké, okay, dankjewel meneer. Uh, gewoon even hier wachten en uh, je hoort het nog. Ik ga wel even bij laten blazen. Ook al is het één iemand fout. Boom. Is blazen. Goed. Hoi. Houdies. ze. Hoe gaat het? Niet zo slecht. Agent. Ik uh, geef toe. Ik was een beetje te hard aan het rijden. En ik, geef, ik heb de arme man geraakt. Oké. Okay, dat is goed meneer. Uh, uh, ik check gewoon even of alles goed is. Uh, je kunt doorgaan. Uh, Wat? ja, Even voertuigcontrole van zijn auto. Neem ik aan dat dat deze is. 4-3. Ja. Ah oh, nee. Stolen. Owners. Stolen. Oké. Okay. Suspect has stolen the vehicle. Western to get the vehicle towed. Mag ik even wow. omdraaien? Het voertuig is namelijk gestolen. Mag ik omdraaien zeg ik? Uh, je rijdt in een gestolen voertuig. Je hebt er een ongeluk veroorzaakt. Niet zo handig. Dus gaan we nou allemaal wegrijden? Wat zit hem al? Oh, ga graag een transportje deze kant op voor een gestolen voertuig. Uh, sorry, voor een verdachte. En een takelwagen voor twee kapotte autootjes. Dat is Oh die is al weg. En hij rijdt gewoon nog met een. Uh... Oh ja maar dat klopt dan niet. Want op het kenteken stond dat de eigenaars uh, tot de. De rijbewijs van de eigenaar was ingenomen, maar hij stond ook gestolen, dus hij is niet de eigenaar. Dus zijn rijbewijs was niet ingenomen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken, ik je jullie een leuke video vonden, ondanks, uh, ondanks ja, eigenlijk niks. Ik zie jullie graag, uh, over twee dagen bij een nieuwe video. En ik zal even heel snel voor jullie kijken wat dat is. Uh, even geef me een seconde of twee, geef me een seconde of twee, geef me een seconde of drie, geef me een seconde of vier, vijf, zes, over twee dagen 27 ste Dat betekent dat jullie gaan zien. Uh, een video met de Zulu. En dat heeft heel lang geduurd. Maar ik kom weer. Een video met de Zulu. Tot dan. Doei.